Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Wanneer we denken en praten over wat er mis is met iedereen, houden we onszelf voor de gek wat betreft ons eigen gedrag. Jezus gebood ons om ons niet bezig te houden met wat anderen fout doen, terwijl we zelf nog zoveel fouten hebben. Zie Matthäus 7, vers 3 tot en met 5. In de Bijbel staat duidelijk dat wanneer we anderen oordelen, we hen vaak veroordelen voor dingen die we zelf ook doen. Ik vroeg ooit aan God, waarom als we zelf iets doen, we het goed vinden, maar als iemand anders datzelfde doet, we het veroordelen. De Heer sprak tot mijn hart en zei, Joyce, je kijkt naar jezelf door een roze bril, maar je kijkt naar ieder ander door een vergrootglas. Dat is waar. We verontschuldigen onszelf voor ons eigen gedrag, maar wanneer iemand anders hetzelfde doet als wij, zijn we vaak genadeloos. Ik moedig je aan om het proces om te draaien. Houd vast aan het goede in anderen, maar leg je eigen leven onder een vergrootglas. Sta toe dat God eerst in jou zijn werk doet en je dan leert hoe je op een bijbelse manier anderen kunt helpen om te groeien. Laten we samen bidden. Heilige Geest in plaats van het leven van anderen onder de loep te nemen, vraag ik u om mij te helpen, mijn eigen leven te beoordelen. Ik weet dat ik met uw hulp mijn problemen kan corrigeren en manieren vind om anderen op een positieve en gezonde manier te helpen groeien. Amen.